We zijn hier in Wierden, op een prachtige locatie, een varkenshouderij, waar onze chauffeurs veilig kunnen werken. Nou, terwijl we hier een van onze auto's op een hele mooie locatie zien staan, is dit wel een van de meest optimale situaties die we tegen kunnen komen. We kunnen ook niet vragen dat alle adressen er zo uit komen te zien, maar doordat we meedoen aan Veilig op één week, willen we wel vragen om Veilig echt op één te zetten. Tijdens de Veilig op 1 week geven wij mensen de mogelijkheid om met een van onze chauffeurs mee te rijden. Die auto is beschikbaar gesteld door een klant van onze dat is Agrifirm. Dat kunnen mensen van Stiga's zijn, dat kunnen mensen van Agrifirm zelf zijn. Of onze medewerkers die normaal niet met het erf in aanraking komen, en die kunnen dan meerijden. Veilig op 1 lijkt mij voor de hand liggend. Iedereen wil graag s'avonds thuis komen.